Brussel is de hoofdstad van het land, het centrum van Europa, maar ook een plaats waar veel muzikaal talent bij elkaar komt. Vandaag laten elf jonge muziekgroepen het beste van zichzelf zien op de voorronde van Imagine. Ja, ik heb hier ondertussen een band te pakken gekregen en willen jullie nu eens kort vertellen wie jullie allemaal zijn en wat jullie allemaal doen. Uh, ik ben Sam Renison en Het is uh, mijn act en al deze guys zijn mijn band. Oké, okay, en straks moeten jullie dus allemaal samen optreden. En wat zijn de verwachtingen? Hoge verwachtingen. Hoge verwachtingen. verwachtingen. Ja. De eerste prijs? We gaan gewoon de eerste prijs vinden. de mee uit gewoon, ja. Ja, naast mij zitten... Uh, David. En Camille. En jullie zijn? Eh, Sigerson. Sigerson. En wat voor, wat voor genres spelen jullie? Uh, um, ja, ik zal zeggen, een beetje pop. Een rustige kant naar de kant van indie. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Um, ik stond met mijn band in de finale van kunstbende samen met uh, Camille. En ik zag uh, Camille spelen. En ik had zoiets van: um, wow. En dan ben ik daar tegen beginnen praten en nu zitten we hier en nu heb ik die band verlaten ondertussen. Ja, ik zei na, na Sweet Salt en deze jonge mensen hebben twee prijzen gewonnen. Hoe voelen jullie daar, u daarbij? Ja, super. En ja, we hadden eigenlijk helemaal niet gedacht dat we gingen winnen, omdat er ja zoveel goede kandidaten gewoon bij zaten. Dus het zegt ja kom kwam een beetje onverwacht, dus is dat nog leuker als je dan helemaal niet hoopt uh, dat je er gaat bij zijn. Dus ja, super. Kunnen jullie vertellen wat jullie precies gewonnen hebben? Uh, we, hebben een, uh, we hebben demotijd gewonnen voor een demo-opname en we hebben uh, een wildcard gekregen waarmee dat we dus nog kans maken om naar de Vlaamse finale te gaan. Oké, okay, bedankt. Veel succes. ja Ik sta hier bij Sam en zijn band, de man rond wie het allemaal draait. Je bent gewonnen. En jij wist het gewoon. Dat klopt, ik wist het gewoon. En nu? Zijn we gewonnen of niet? Ja. ja, en wat gaat er allemaal door jou heen nu? Um, ja, ik, ik kan het niet echt goed uh, bevatten, want ik, uh, ik had echt niet verwacht dat nee, ik zou doen. Nee, ik had het echt niet gedacht. Maar jouw jou bent wel, hè? Ja, zij wel. Maar gelukkig staan ze zo dicht bij mij, achter mij. En uh, steunen ze mij altijd. Dus, uh, maar ik ben echt super, super, super blij. Echt waar. Hè? Het is echt top.